Dit is Tom, ondernemer puur zang. Door teleurstellende resultaten zit zijn onderneming in een neerwaartse spiraal. Zijn werknemers zijn zichtbaar vermoeid, ogen niet scherp en melden zich vaak ziek. Werknemers maken zich vaak meer zorgen over hun financiële toekomst dan over hun eigen gezondheid. Door een gebrek aan inzicht in hun persoonlijke financiële situatie... is financiële stress dan ook één van de belangrijkste factoren van verzuim. Door een gebrek aan communicatie... Overzicht en capaciteit krijgt Tom deze zaken niet op de rails. Dat moet veranderen. Dit is Mijnkompas.online. een online dashboard dat inzicht en overzicht creëert, altijd en overal. Met Mijnkompas.online heb je inzicht in je huidige en toekomstige financiën en onvoorziene omstandigheden. Kun je gemakkelijk documenten opslaan en communiceren. Tegelijkertijd biedt Mijnkompas.online je talrijke bespaaroplossingen en servicediensten aan. Onder andere op het gebied van gezondheid. En dat alles in één overzichtelijke en veilige omgeving. Door het gebruik van Mijnkompas.online hebben werknemers inzicht en overzicht... wat zorgt voor de nodige financiële rust. Het verhoogt de productiviteit, duurzame inzetbaarheid en gezondheid op de werkvloer... waardoor ze zich eindelijk kunnen richten op het ontwikkelen van hun eigen talent... Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor uw onderneming? Ga naar www.mijnkompas.online.